Hoofdstuk 10. Abram krijgt bezoek. Genesis 17 en 18. Ismaël is nu al 13 jaar. Hij speelt in de tent van zijn vader Abram. En hij mag de herders helpen met twee. Hij mag voor de zieke lammetjes zorgen. En hij redt ook wel eens op zo'n grote kameel. Abram houdt veel van Ismaël. Vroeger was het altijd erg stil in de tent... Maar nu niet meer. Je hoort er steeds het gepraat van Ismaël. Later, als Abram er niet meer is, zal Ismaël al zijn spullen krijgen. Alle dingen die de Heere God aan Abram heeft beloofd, zal Ismaël later ook krijgen. Dat denkt Abram tenminste. Maar het is niet zo. Abram heeft het mis. Op een dag praat de Heere God weer met Abram en hij zegt voor de vierde keer, Abram, Jouw familie zal een heel grote familie worden. Er zullen ook veel koningen bij zijn. Het hele land Canaan is later van jouw familie. Je vrouw Sarah krijgt een zoon. Abraham zegt, Heren, u bedoelt zeker Ismaël, want Sarah en ik zijn al veel te oud om een kind te krijgen. Nee, zegt de Heere God, ik bedoel Ismaël niet. Ik zal ook goed voor Ismaël zorgen, maar over een jaar zal Sarah een eigen zoon hebben. Kunnen zulke oude mensen als Sara en ik nog een kind krijgen, denkt Abram. Als de Heere God het zegt, zal het wel zo zijn. Abram lacht van geluk. Een poosje later zit Abram bij de ingang van zijn tent. Het is middag. Dan is het altijd erg warm in Canaan. Maar zijn tent staat onder de bomen en daar is het lekker koel. Abram ziet drie mannen aankomen. Een van hen ziet er heel voornaam uit. Waar moeten die mannen naartoe? Het is nu toch veel te warm om te lopen? Abram gaat hen vluchtige moed en zegt, Wilt u bij mij een poosje uitrusten onder de bomen? Dan laat ik wat eten en drinken voor u klaarmaken. Als het straks niet meer zo heet is, kunt u weer verder reizen. Dat is goed, zeggen de mannen. En ze gaan bij Abram onder de boom zitten. Abram loopt naar Sara en zegt, Ga je brood bakken. We hebben drie belangrijke gasten. Dan gaat hij naar zijn vee en zoekt een kalf uit. Dat laat hij slachten. Het vlees wordt lekker gebraden en dat krijgen zijn gasten. Bij het brood dat Sara heeft gebakken komt ook nog boter en melk. Als de mannen zitten te eten vraagt de voorname man. Abram, waar is je vrouw Sarah? In de tent, zegt Abram. Ja. Sara staat achter in de tent en luistert stiekem naar het gepraat van de gasten. En wat zegt de voorname man dan? Over een jaar kom ik weer en dan heeft Sarah een zoon. Opeens weet Abraham wie die voorname man is. Het is de Heere God zelf. Hij heeft twee engelen meegenomen. Ze lijken drie gewone mensen, maar dat zijn ze niet. Sarah heeft ook gehoord wat er gezegd is, maar zij gelooft er niets van. Ze is veel te oud om nog een kindje te krijgen. Ze lacht die voorname man eigenlijk een beetje uit. Maar dan zegt de Heere God, want hij weet alles, waarom lacht Sara? Gelooft ze me niet? Het is echt waar hoor. Nu jokt Sara ook nog, omdat ze heel bang wordt. Ze zegt, ik heb helemaal niet gelachen. De Heere God zegt, je hebt wel gelachen Sara, want je geloofde mij niet. Na het eten gaan de drie mannen weer verder. Abraham loopt een einds met hem mee. De Heere God zegt tegen hem, we gaan naar Sodom. Ik wil weten of de mensen in die stad nog zo slecht zijn. Als dat zo is, ga ik de hele stad omkeren. Alle huizen zullen stuk gaan en de mensen zullen sterven. Dat vertelt de Heere God allemaal aan Abraham, omdat Abraham zijn vriend is. Abram schrikt vreselijk als hij hoort wat de Heere God van plan is. Wordt Sodom stuk gemaakt? Daar wordt zijn neef Lot met zijn vrouw en zijn kinderen. Dan zal Lot ook sterven. Dat is erg, want Lot houdt wel van de Heere God. Misschien wonen er nog meer mensen in Sodom die van de Heere God houden. Zal God de stad dan toch stuk maken? Abram vraagt heel eerbiedig. Heere. Als er vijftig mensen in Sodom wonen die wel van die houden, gaat u de stad dan toch stuk maken? Nee, als er vijftig goede mensen in Sodom wonen, zal ik de stad niet omkeren, zegt de Heere God. Gelukkig, denkt Abraham, maar even later, denkt hij, als er nu een paar minder zijn, wat doet de Heere God dan? Hij vraagt het weer. De Heere God zegt... Als er 45 goede mensen in Sodom wonen, zal ik de stad ook niet omkeren. Maar als er maar 40 goede mensen in Sodom wonen, wat doet u dan? Vraagt Abram weer. Dan zal ik de stad ook niet stuk maken, zegt de Heere God. Abram denkt, misschien zijn het er nog wel minder. Misschien zijn het er maar 30 of 20. Zou hij het nog een keer vragen? Hij zegt heel eerbiedig, Heere. Als er maar twintig mensen in Sodom zijn die van u houden, wat doet u dan? Ook dan zal ik de stad niet omkeren, zegt de Heere God. Abraham denkt na. Zijn het er wel twintig? De mensen in Sodom zijn zo slecht. Als er maar tien goede mensen wonen? Hij durft het bijna niet meer te vragen. Misschien wordt de Heere God wel boos op hem. Toch doet hij het. Hij zegt, Heren, als er maar tien mensen in Sodom van u houden, wat doet u dan? Gelukkig wordt de Heere God niet boos op Abraham. Hij zegt: Als er tien mensen in Sodom wonen die van mij houden, zal ik de stad niet omkeren. Dan is de Heere God opeens verdwenen. Abraham loopt verdrietig naar huis. Wonen er wat tien mensen in Sodom die van God houden? Lot en zijn vrouw en zijn twee dochters, dat is samen vier. Er moeten er nog zes andere mensen wonen die van God houden. Is dat wel zo?